Goedenavond, ja, deze en er. Uh, Kentucky vanuit uh, Venetal. Goedenavond, uh, deze en er. Uh, Vraag neerdam, hier ook uh, prima om te gaan. We niet lachen, het zal niet langer naar je toe geregeld als het jong uit Neerdam, maar misschien kom ik nu goed nog wat binnen. De kentucky vanuit de, de lokaliteit 2 en al kom hier prima binnen dus hier 90% dus dat de, de meerdere mensen antenne staat hier op altijd nog 21 meter hoogte. Vanmorgen is hier nog altijd hetzelfde, dus we zien niks. Eh, dat in de jaren. Dus wel eh, een poosje terug en uh, de antenne wel even naar beneden. Gaat, Er zijn er. Leerdam, uh, ik weet niet hoe groot ze heet. Ik denk, ik ben al praktiseerde amateur, maar ik kom er even niet op. Oké, draai de antenne zoals even richting Leerdam. Met de Kentucky Tukie vanuit Venendaal, bedenkt. En het was hier prima. Nou er zit wel een brom in de uh, modulatie, hè. Dan dus weet je er weer alles van. Er zit wel een in de modulatie, amateur, hè. Nou, je hield niet van groot vermogen, zijn, maar. Uh, ik heb het niet wel vermogen, maar het bromt niet, hè? Ja. Ja, ik heb hier gemeen op de avond, hè?